Welkom bij je dagelijkse overdenking van Joyce Meyer. Leuk dat je er bent en even de tijd neemt voor God. Jouw overdenking voor 27 oktober. De moed om jezelf te zijn. Het Bijbelvers voor vandaag staat in Psalmen 56 vers 5. Op God, wiens woord ik prijs, op God vertrouw ik. Angst ken ik niet. Wat kan een sterveling mij aandoen? Ben je het zat om spelletjes te spelen, een masker te dragen of te proberen iemand anders te zijn dan je bent? Zou je niet graag vrij willen zijn en gewoon geaccepteerd te worden om wie je bent, zonder de druk om jezelf als iemand anders voor te doen? Zou je niet graag willen leren om je eigen uniekheid te omarmen en weerstand te bieden aan de drang om zoals ieder ander te willen zijn? Als jij je onzekerheid wilt overwinnen en de persoon wilt zijn zoals God je geschapen heeft... dan moet je de moed hebben om jezelf te durven zijn. Onvrede en frustratie ontstaan als we onze eigen uniekheid afwijzen... en proberen net als ieder ander te willen zijn. God wil dat jij jezelf accepteert zoals Hij je geschapen heeft... in plaats van aan het ideaalbeeld proberen te voldoen die anderen van je hebben of dat je denkt dat ze van jou hebben. Je moet jezelf afvragen, wil ik mensen plezieren of wil ik God plezieren? Echte vrede en blijdschap in ons leven ontstaat als we ons meer focussen om God te plezieren in plaats van mensen. God wist wat Hij deed toen Hij jou schiep. Je bent een uniek individu, prachtig en wonderlijk geschapen door God. Accepteer jezelf als een nieuwe schepping in Christus Jezus en krijg zekerheid en vertrouwen door te ontdekken wie je in Hem bent. Ten slotte, wil je met mij meebidden? Heere God, ik zal geen vrees hebben voor een sterveling. Ik wil mijn zekerheid en vertrouwen vinden in mijn relatie met U. Vandaag heb ik het lef.